Hey yo, goedemorgen, Mensen van alles normaal. Mijn naam is Barend en jullie kennen mij nog wel, hoop ik, denk ik. Vandaag heb ik weer eens een vlog voor jullie. Ja, weer eens een toffe GoPro-vloggie. Uh, want, nou ja, dat is wel het makkelijkste om mee te vloggen. Kijk, ik heb natuurlijk ook nog gewoon deze, deze unit. Um, maar, ja, om daarmee te vloggen is een beetje lastig. Dus we gaan gewoon met de GoPro vloggen. Want vandaag ga ik iemand leren vingerwoorden. En niet zomaar iemand. Nee, niet zomaar iemand. Gewoon... Een, een bekende streamer, een artiest. Of ook al gewoon Nigel. Die kennen jullie, denk ik wel. Van Robbie Robot. Vandaag ga ik hem leren vingerboorden, Ik ga wat dingetjes meenemen. Ik heb hem uh, laatst al een bordje gegeven. En hij is dus al wel een beetje kunnen oefenen. En uh, wij gaan vandaag gaan we hem dus echt leren. Ik neem, denk ik, mijn box mee. Misschien een bankje neem ik mee. Of een reel neem ik mee. Maar wij gaan in ieder geval een aantal bordjes meenemen. We gaan een beetje oefenen. We gaan een beetje klooien, We gaan helemaal naar, naar zijn osso toe. Uh, in de andere kant van Nederland. Ik heb er wel heel veel zin in. Maar voordat ik daarheen ga, ga ik me eerst even zelf een beetje opzetten. Vriezer. Ik heb weer uh, uh, tijd om te scheren. Het ziet er niet uit weer. En uh, het is er weer goed tijd voor. En even mijn haartjes in de gel doen. En dan gaan we ervoor. Um, maar voordat ik dan ga, dit was gisteravond. Het is twee uur s'nachts. Kort voor twee Ik kijk naar Nigel's eigen stream. En morgen ben ik er. Help me. Kijk, daar is hij. En let op, de volgende shot ben ik in een keer bij hem. Zo. Hey, ben jij hier. Hey, je had me uitgenodigd, right? Nee. Ik ben, ik ben aan het streamen. Ik, maar, ik, maar je had me, um, maar, de... Uh, uh, zin op de vingeren? ving. Vinger... Eh, vingerborden. Lijkt me goed, plan. Lijkt me goed, plan. Yo, maar kijk dit dan. Hier, we zitten gewoon. Moet je kijken. We zijn daar nu gewoon. En nu zijn we hier. Maar dan zijn we eigenlijk. zijn we daar dan zijn we En nu zijn we. Weet je wel? We zijn Inception hier. Ja, hier is Nigel. Zo. is Nigel, sure. Dan neem ik maar over. kan ik naar vakantie. is goed. Ik ga nu streamen. En ik zit vast aan het ding, Dus dit is niet heel anders. Oké, wacht. Dit wordt waarschijnlijk echt een heel tof shot. Ja, dit ziet er heel tof uit. Ja, Oké. Bam, bam, bam, bam. Waar is ook een Robbie? Deze, hè? Hallo, mijn naam is Robbie Freaking Robot aan de Yo, luister dan. En, uh, ja, ik moet uh, zeggen: What the fuck doen we hier allemaal? Hey, je boy Nigel Sean, back in the building, hier op een nieuwe stream. Wij gaan vandaag weer nieuwe muziek maken, G. En deed je mij nou na? Ja, dat was, dat was, dit was, dat was mijn, ja, dat, dat, dat was jij. En ik was Robbie Robot tegelijkertijd, dat was wel cool. Zullen we maar gaan fingerboarden? Hij is uit. Nee hoor. Waarom zie ik niets? Ik doe het weer zo, dan je weer aan. Oh, okay. oh. Wat ben je aan het doen Nigel? Oh, What the fuck? Okay. Nigel ging me dus meenemen op een trip door Nijmegen om mij te laten zien hoe tof die stad is. Alleen we hadden we technische problemen en dit was wat er gebeurde. So, uh, we, zijn, we zijn dus nu live, maar het gaat dus een beetje mis. Um, maar even uh, Mike, wat? Wat, is, wat gebeurt er? Yo, daar zijn we dan midden in Nima, Nijmegen. Ja. Uh, Nigel is me nu aan het toeren. Kijk, we zijn nog steeds live. Hij yep. nou is me door, uh, door Nijmegen aan het uh, meenemen. Het is super grappig, super tof. We gaan ze ook nog even wat, uh, wat klooien. We zijn nu gewoon nog live. Hi YouTube. Hi YouTube. Ja, staat er volgens mij al. Oh fuck. Oh. Okay, okay, stoppen. Stop. Oh. Oh. Oh. Hi YouTube. Hi. Ja, let's go. <laughs> super tof, super tof. En uh, we zijn nu uh, lekker aan het uh, rondlopen. Nigel gaan hem nog wat andere plekjes laten zien. En dan gaan we zo meteen weer terug en dan ga ik hem leren hoe je de kickflip moet doen. De kickflip? Nigel, vind je het een beetje gezellig met mij trouwens? Nee. En tijdens die stream zelf heb ik niet heel veel gefilmd, maar dit zijn de hoogtepunten die er gebeurden. Swinging? No, we are swinging! Als we nou hetzelfde kleding aan hadden... waren we Swin... Swin... Swin... swin, swin, swin, swin, swin swinning. swinning! Swinning, swinning. Yeah! Yeah! Super awkward cool. normal. <laughs> oh. Ja, inderdaad. Never gonna give you up. Never gonna let you down Never gonna turn around And destroy you We're no strangers to love You know the rules And so do I En dan ken ik de tekst niet meer Maar dat maakt niet uit want We kunnen wel nog Zingen met het liedje Zonder tekst dan Want we gaan toch wel weer Lekker hard, never gonna give you up. <laughs> ja, goed hè. Nou, we gaan improviseren. Daar zeg je u tegen. Dit zie je alleen maar in de stream van Nigel en Barend. Yeah. Zullen we weer door? En de stream was super leuk, het was super gezellig. En toen gingen we terug naar Nigel's studio om hem dan echt te leren vingerborden. En we zijn weer aangekomen bij Nigel in zijn cribba. Nigel, het is tijd. Ik ga jou leren hoe je de kickflip moet doen. Kickflip! Ja, um, het is belangrijk dat je de eerste stap goed onder de knie hebt. Kan je de ollie? Mm, ja. Jij kan de ollie. Oké, okay, nice. Dan is het nu de bedoeling dat je handen iets anders positioneren. Ik heb de kickflip tutorial al gedaan, heb je hem nog niet gezien. Klik dan even hier of daar, ergens. Klik even ergens. Daar kan je alles uitleggen, maar ik ga het nu, Nigel, een klein beetje uitleggen. Wat belangrijk is, voor de ollie leggen we onze vingers op deze manier neer, right? Ja, ja, trouwens, jij doet het elke keer zo, maar dat is mm -hmm. niet helemaal de bedoeling. Kan je, je kan je dit doen, zo met je hand, zo? Hm? Wat, het, wat de bedoeling is van de kickflip trouwens: je middelvinger doe je iets krommen yeah. en je wijsvinger doe je rechterop. Wat de bedoeling is voor de kickflip: je, wat je nu doet is zeg maar je maakt de ollie right. Yeah. Wat je wil doen voor de kickflip is sowieso, zie ik, doe maar neerleggen. Mm -hmm. Wat je doet met je vinger is nu um, je zet hem er rechterop, maar probeer voor de kickflip hem iets wat schaarser te doen. Je, je hebt geen gaatje gemaakt voor je trucks, niet heel erg, maar dat heb ik wel omdat ik dan makkelijker kan zien hoe ik mijn vingers positioneer. Snap je? Ah. Uh, ik probeer hem ongeveer twee derde op mijn bordje te hebben, mijn wijsvinger. En dan de platte kant van de wijsvinger zo. Right? Okay. Dan maak je die ollie. Maar in plaats van dat je alles, alles zo meeneemt, ja. zo, mm -hmm. doe ik met mijn wijsvinger deze beweging maken. Oh, yeah. Waardoor je Nog eens. Nog eens? een kickflip krijgt. En oh. dat doe ik nu in één keer goed. En dan heb je zo de kickflip. Snap je? En dan, dus, dan wat, hoe moet je met je vingers alright. doen? De middelvinger doe je gekromd op het, ja, in het midden. Ja. Zodat je die pop goed, goed kan maken, waardoor hij niet de andere kant op gaat. Ja. En dan doe je je wijsvinger twee derde plat op het bordje. Dus echt, je hebt hem nu nog een beetje zo, ge, zo maar echt plat. Wat je, dan, wat je dan... Dat was gewoon al een kickflip eigenlijk. Wat met de, met de kickflip gewoon de bedoeling is, is dat je wel goed deze beweging maakt. Met je, met je pols ook. Je pols, be, zeg maar, zwaaien, zwaaien van links naar rechts. Ja, doe okay. je Hello. Nee, nee. Hello. Probeer maar eens nu te doen wat ik net heb gezegd. Even kijken, we gaan naar het first try. Hello darkness, my Oké, okay, ik weet er niet van wel. Oké, je doet de olie doe goed, maar probeer dan je, je wijsvinger met die wijsvinger te spelen. Probeer. Mm. <laughs> Oeh, oh, dat ging bijna. Ultra wide. Oh! Wow. Wow. Hey. De, de halve draai maakt jou. Wat de fuck was dat? Wat je nu doet, is je doet alleen maar dit. Ja. Je laat hem alleen gaan, maar maak ook nog die beweging naar voren. Oké. Okay. Oh. hé, hey, dat was oh. hem al bijna. Oh, oh. Dat, was een, hey, dat was een frontside kickflip. Oh. Omdat je, je maakt er ook nog een halve draai bij. Dat is niet erg. Want waarschijnlijk, dit is sowieso voor de mensen thuis, dit is een... Di Weet je het nou? Dit alweer. <laughs> oh, nice. Een uh, frontside kickflip maak je waarschijnlijk omdat je nog niet goed de, um, het gevoel hebt van het bordje met de draai. Um, het is niet erg dat je een, een draai erbij maakt. Want dat is, dat is een makkelijkere versie van de kickflip. Dus waarschijnlijk doe je dat in het begin heel vaak. Maar probeer je hand... Kijk, wat, wat ik doe, probeer gewoon een rijdende beweging te maken. Als je die rijdende beweging maakt, dan hou je het op één lijn. En als je dan bijvoorbeeld een 50-50 kickflip wil doen op een rail... ...is het ook makkelijker om te landen, omdat je wat meer controle hebt over het bordje. Nou Nigel, ga jij even oefenen? Dan gaan we, komen wij zo meteen terug, want we gaan een kickflip op de camera doen. Ik heb Nigel dus zo gek gemaakt door een keertje een vingerbordje te kopen. En, maar Naito, kan je, kan je mij misschien vertellen waarom, waarom, vind, je het, waarom vind je het leuk? Uh, nee, ik vind het vooral lekker afleidend ofzo. Zeg maar, als ik aan het streamen ben ofzo. of ofzo. Staat, staat er in de beschrijving. Ja. Als ik aan het streamen ben ofzo, ik ben even aan het editen. En ik heb even creative mind, even logo of ofzo. Dan ben ik kan even gewoon dit aan het doen, even aan het oefenen en even een kickflip te poppen. Weet je wel. Dat, uh, moet gewoon, uh, moet gewoon lukken is ja, het, is, uh, het is gewoon echt al een hele weg. Maar kijk, je kan wel zien dat uh, hij is al lekker op. Dat was hem gewoon, gast. Let's go. Let's go. Let's go. Ja, man. Lekker, man. Hey. Let's, go. let's go. Let's go first go. try. First let's go. Let's go. Let's go. Let's try, gewoon first try. De kickflip is gewoon wel echt zo'n trucje. Waarbij je gewoon een tijd moet oefenen. Helemaal ja. om hem gewoon on the, on the go te hebben. Nog steeds, als iemand mij vraagt. Yo, doe nu een kickflip dan? Dan zit ik echt zo van, ga ik hem landen. Kut. Dus het is gewoon een trucje die je elke dag tien keer moet doen. Tien keer moet landen en op een gegeven moment wordt het steeds beter en beter. En dan ga je gewoon vijf à tien kickflips achter elkaar kunnen doen. Mijn record van constante kickflips achter elkaar, 27. Oh shit. Ja. Dus Mijn dat record? 1 ja, yeah, let's go! Goed good. Hey! Nigel, je hebt de, vandaag de kickflip geleerd. Yes. Ik vond het super leuk. We hebben, we hebben ook nog gestreamd op Nigel's Twitch kanaal. Check zijn Twitch, link staat in de beschrijving. We zijn nu nog even oh, nog snel wow. aan het kijken hoe oh, de kwaliteit oh, was van de, van is, de stream. Dit waren wij. Op, net. Dit is gewoon op 27. Dat is echt ziek hoor. Een klein van die kleine appen. 4000 KBS. Um, Nigel, oh, okay. je, maar je ik vond het kom... zelf vandaag. Ik ga lekker naar huis toe. Ja. Ik hoop dat uh, je de kickflip kan nu. Ik uh, ga hem sowieso nog wel veel meer oefenen. En misschien dan ook nog een keer een heel flip. En zo. Ja, de volgende zou ik een flip doen man. Die is makkelijk. Dat, het enige wat je dan hoeft te doen, is meer dit. Dus uh, ja. Of nu juist expres niet. Wat was jij aan het doen? Oké. Okay. Hey guys. Dank jullie wel voor het kijken. Ik zeg net zoals altijd. Like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Woehoe! Later. goed. Maar ik was hier.